Photoshop heeft de laatste jaren heel wat veranderingen ondergaan. Werken met artboards, nieuwe content contentware, toepassingen en nieuwe en verbeterde mogelijkheden om beelden uit te snijden zijn nog maar het begin. Tijdens onze What's New in Photoshop opleiding zorgen we ervoor dat je op één dag tijd alle nieuwigheden van de laatste en voorgaande releases onder de knie krijgt. Zijn je klaar om je Photoshop game naar het volgende niveau te tillen? Schrijf u dan in voor deze opleiding.